Als je op grote schaal bestanden wilt overzetten, klik je op Apps, Google Workspace en open je Drive en Documenten. Klik daarna op Eigendom overdragen en selecteer daarna bij Van het adres waarvan je alle bestanden wilt overzetten en aan uh, waarna de bestanden naartoe moeten. Op deze manier overhevel je de gebruikte opslagruimte van één account naar de ander.